Ik starten. Oh, ik moet even wachten hoor ik net. Ik moet even starten. Ja. Oké, okay, nu kan ik beginnen. Ik ben een beetje verkouden. Ben jij een beetje verkouden? Nee, dat valt wel mee. Maar ik ben bij de kaakchirurg geweest. Dus ik uh, heb nou, het is nu wel weg. Maar ik zal wat foto's laten zien van hoe het was. Ja, dat is echt, echt zo'n kak En ze dus gaat vandaag weer voor het eerst rijden. Dus ja, daar ben ik wel mooi, heel blij mee. En? Nou, ik ga erop zitten en dan kijken hoe ver ik kom. Dat is iets anders dan rijden. Ja. <laughs> Want het viel een beetje. Nou, het viel niet tegen, maar het is wel lastig om te herstellen. En dan. Ja, als je een week niet gereden hebt, dan wil je er weer op en het is dus, ja dingetje. We hebben nog een leuk nieuwtje. Varona zat in de buitenbox. Ja, we gaan zo even filmen. Ik ga een aparte video maken over waarom ze in de buitenbox staat. Ze heeft namelijk IAD, eh, nee, IA, wel IAD. En daar ga ik even een aparte video over maken om het allemaal uit te leggen. Wat het is en hoe de meneesje me geholpen heeft. Om eh, toch te zorgen dat ze voorlopig in ieder geval nog gewoon lekker op stal kan staan en kan eh, rijden met ons. Dus eh, dat ga ik in een andere video even uitleggen. Ik En ja, zoals je ziet, Verona staat in de buitenbox. Ze zijn heel blij. Ze aan het omhooi. Ja. Je mooie je party. Ja. En daar staat Bel. Wacht, ik moet even inzoomen. Ja, Elisa, je hoeft niet weg te gaan. Daar. Bij dat hele roze. En daar staat Henja. Alleen Henja is eruit en is dat in het paddock Het heeft onze lieve Elisa gedaan. Ja, we zijn blij. Zo na nou ruim een week niet te hebben kunnen rijden zit ik er weer op, wat ik natuurlijk hartstikke leuk en fijn vind. het Pluisje van de camera is wel poef, dus ik heb nu nog maar één pluisje. Ik op zoek naar een ander pluisje, want anders hebben jullie dit. In de microfoon. En dat is niet zo fijn. Niet voor het editen en niet voor jullie om naar te luisteren. Ik ga even rijden, kijken hoe ver ik kom. Gelukkig heeft Elisa even je gepoetst en uh, helpt zadelen. Dus uh, dan hoef ik niet alles in één keer te doen. Ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld hooi bijvullen vullen en dat soort dingen. Dan uh, klopt het allemaal nog aardig. Maar goed, we hebben, even kijken zondag boeken. En dan wil ik heel, heel graag Corona meenemen en er weer op zitten. Dus toch maar even proberen. Nou, mijn moeder zit op het paard. Het gaat toch best goed. Je, toch? En we gaan lekker rijden. We moeten even kijken hoe het gaat rijden. Ze bedoelt dat ik niet weet of het lukt. Ja, dat. En je gaat lekker met Bel aan de slag. Ja. Oké. Okay. Ik ga vandaag weer een springlijst bij. Ik ga vandaag weer een springlijst bij Steve met Bel. Ik heb er super hoeveel in. Ik heb er al gepoetst. Ik heb opgezadeld en hoef dadelijk alleen om maar het hoofd in te doen. En met mij de cap. Ik heb gewoon een springles. is even ja, springles en de eerste vraag is welke kleur vind je leuk? Ja, zo gaat dat. Oké. Ze heeft voor groen gekozen. Ja, donkergroen toch? Donkergroen zelfs. Ja, uiteraard. Details. Oké, als jij er klaar voor bent, kom je over dit mooie kruisje. Pak je een mooie lijn. Kom je om dat zwart-witte kruisje en tussen dat huisje door, ja? ja? En let op de eerste keer, hè? Ja. Dat je ervoor voor bent. We gaan voor de nul, hè? Je hebt je t-shirt aan de was zitten, maar... Oké, okay, concentreer. Handen laag. Iets aandrukken. Uitstekend. Mooi doorgedrukt daar. Kom je eigenlijk nog iets te lauw binnen, hè, die eerste keer? Ja. Heb je een nieuw dekje? Je een nieuw dekje. Nee, is een en We kijken naar je hinderlid, hè? Zo iets meer deze kant, dat je mooi in het midden komt. Daar heb je benen aangesloten. Uitsteken. Mooi rechtuit naar binnen is. Mooi die wending inzetten. Net zo hetzelfde teken. Ik ga nu voor een oxer. Heel laag. Maar wel een oxer. Nou ja, voor een pony is het wel aardig vol. Ik weet niet voor welke pony. Deze. Nou, zo ja, mooie handen laag en je been niet gesnoten. Kom maar, kom maar, kom maar, uitsteken. Nou, ja, zo dat wel. Dan moeten we eruit rijden. Zo. Daar wordt het fris van, nog niet. Zo, kijk hè. Helemaal er niks. Zo, ja, ja. Klein beetje tegenhouden daar. En kom maar iets met het been. Goed, uitsteken. Rechtsom hè? Dat wist ik wel. oké. Okay, okay. Over de nulronde toch? Ja, Jij hebt zitten op je kont hè. Iets komen met been. Dus ben je iets te lauw hè met je been. Dan moet ik je weer waarschuwen. Zo, dus maak je galop maar iets groter. En allemaal iets. Dus ja, en pak je verbinding. Iets tegenhouden. Zo, mooi in het midden aansturen. En wees duidelijk met je hulp. Dan ben je te laat, hè? Ja. Zie je me eng? Nee. Oké. Okay. Waarom deed je dan niks? <lacht> Is het omdat je moeder staat te filmen? <lacht> Zo ja, iets tegenhouden. En kom maar met been. Kom, kom. Zo ja. Daar druk je er wel mooi door, hè? Ze je kijkt naar je hindernis. Iets komen, Zo, en uit tegen. Zo ja, dan ben je alweer bijna iets te lief, hè? Ja. Concentreren. Kijk naar je hindernis. Iets aanvullen met je been. Zo ja, dat is goed. Iets tegenhouden. En kom er meteen, kom kom. Zo ja, je. Zo weet nog steeds de goede kant toe. <laughs> ik vind het knap, want ik krijg het echt niet voor elkaar. Zo, een klein beetje binding pakken, iets tegenhouden. Want iets te groot, hoor je dat? goed Zo ja, zitten. Iets tegenhouden. Dat is goed. Even belonen. En even hier komen bijna ja bijna en dan mag jij mij vertellen hoe je nou denkt dat het komt was het ja waarmee was je zo voorzichtig nou Doe ja. af stappen dan kan je, je stappen vertellen nee, um, daar is een beetje druk en we ging je daar al heen en ik vond iets te en wat ging jij zelf niet doen dan wat je wel had moeten doen nee, en ja gewoon los maar echt leuk moet je eerst zorgen voor been, zodat hij in juiste ritme galopeert. En dan ga je iets tegenhouden. Maar op het moment dat je het tegenhoudt, moet je wel je been tegenaan houden. Want in de laatste golfsprong moet jij soms iets met been komen. Omdat hij anders of stopt. Wat? Wat? Zo goed? Ja, of hij stopt. Of hij doet, duwt hij springen en dan gaat hij zo twee voor achter de OV. Nou ja, hij moet zo duwt hoe ik het voor dan of niet? Nee. Ja, ga er maar op kunnen we vlaggen? Nee, nee, niet erop. Oh, jammer. Zonder... Oh. Oh. Okay. oh. En voor de rest was eigenlijk alles verder goed. Ja. Ja? Ja, gewoon heel goed. Oh, wat wil je? <laughs> Hoorde ik dat nou? Uh. leven zwaar. Oh, het leven is zwaar. Oh. Oké, okay. Pommie? Nee, dan kan ik je hoofd niet. Oh. oh, Bonnie. Oh, oh. Nou, hallo. Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga vandaag een paardentaart maken voor Dierendag. Um, het heeft me heel veel moeite gekost om dit uh, op te zetten. Maar we hebben er zin in. En Bel, die heeft al van alles gepikt. Dus ik heb iets minder. Tot deze jonge dame zoveel honger had. Maar het zat ook weer heel veel eten voor, dus dan vind ik het ook wel logisch. Ik heb heel veel penen. Ik heb als het goed is... slobber. Ik moet nog water bij, Pony. Ik heb ook water. Ik heb vibra. Ik heb mandarijn. Ik had geen appel. Nou, ik had er wel één. Nee, deze... En dit madammetje was zo vriendelijk om die voor mij op te eten. Dus ik heb een pere mandarijn. En bananen. Ook biks. En hier water staan. Bel, nee, niet doen. Hier. Dus. Bel gaat ons af en toe nog wel veel lastig vallen. Maar we gaan gewoon beginnen. Kst. Oh, ja. Oké, okay, het is dierendag vandaag en wat is Tessa aan het doen? Nee, nee, nee. De pony uitleggen dat alles wat ze voor de neus heeft, dat ze dat niet mag hebben. Het is alsof je een koektrommel bij een klein kind zet. Kijk, alsof je een koektrommel bij een klein kind zet en dan zegt, nee dat mag je allemaal niet hebben. Ik heb, bij, ik heb echt een beetje in mijn bel. Tessa yeah. heeft zoveel, zoveel te veel de camera leeg is, de camera die mee dat is ook aardig leeg, dus ik had ook aardig opgevuld. Dus nu even weer mijn telefoon. De dierendag graag. dus donderdag 4 oktober. En Tess dus gaat even op corona rijden, omdat ik ook nog te veel rustig van mijn kaartje. en ik wil heel graag zonder te boeken Dus uh, vandaag de dierendag heeft 6, een kaart gemaakt maken en ik gaat ze zeker kijken. Nou ik denk Tess niet eens meer een day die nodig heeft, want paard ook prima. Snel nou, groot, jongens. Kan er nu een beetje bij. Ja. Ja, ze zit zelfs onder het zadel. Ja. Zo toch snel met vriendjes. Kim, Oké, okay, het moment is gekomen. Bel heeft lang genoeg gewacht. Dus Tess gaat nu taart geven. Ze volgens mij heel te wil graag. Maar ze mag hem niet helemaal hè? Nee. Dan doe je een beetje in de voerbak. Oh ja. Doe maar een beetje in de voerbak. En vervolgens is Henja aan de beurt. Hij uh, rijst licht, dus jullie hebben nu een. Uh, misschien kun je ook bij haar gewoon maar een beetje in de bak doen. Dus misschien wat verstandiger. Ja! En last but not least, ja. Ik heb een beetje door elkaar geschud. Dat is... Nou, paard, fijne dierendag. Fijne dierendag. <laughs> lekker eten. Lekker in de bakje. Nou, ik heb Belletje heerlijk lekker gepoetst, ik heb haar hoofdjes gelakt. Die soorten vind ik zelf het mooiste gelukt. Dan die en die. Ik heb een beentjes gepoetst. Natuurlijk <lacht> ook een lijf. En Kim is daar bezig met Verona. Is ook al gepoetst. Kim die zit op Verona. Tess is op Bel aan het rijden. Dus uh, ja, werken voor het paard. En straks ook werken voor de pony. Kijk daar achterin. Ik zal even kijken, in kan zoomen. Kijk, daar is Tessa.